Even geef mijn geluid, want ik ga wat verder wegstaan. Ja, dat is Miranda. Hi Miranda, het Mooi is gelukt. Hoi, ik <laughs> het ging helemaal fout. Ja, je bent er. <laughs> Welkom, goed dat het is gelukt. Ja. Ik moet nog even mijn band pakken hoor. Zo druk ik bezig. Ik denk dat er een camera moet staan. Ik denk dat dit het is. Ja, ben ik te verstaan zo, dames? Ja hoor, prima. Ja, prima. Nou oh, goed. Nou, kom lekker staan allemaal. We gaan eerst eventjes het lichaam een beetje wakker maken en dan zet je de voeten op schouderbreedte. Armen zijn gewoon een garage lichaam. En dan beginnen we eerst even ons gewicht te verplaatsen op de vier punten van je voeten. Dus dan maak je een soort van cirkel. Dus buitenkant voet, binnenkant voorkant, buitenkant achterkant, binnenkant achterkant enzovoort. Je verplaatst eigenlijk jezelf. En voel maar even dat de drukpuntverplaatsing onder je voedsel plaatsvindt. En dan gaan we even de andere kant op. Even lekker voor die balans, even het lichaam. Laten weten, of het brein eigenlijk laten weten, dat we wat fysieks gaan doen. Mag ik wat vragen? Jij ja. staat niet stil in beeld zeker, Mira. Nee. Nee. Ah. Mijn beeld beweegt niet mee. Dit, zie je dit? Want ik beweeg wel heel veel. Nee, ik, ik, ik heb een stilstaand beeld van jou nog steeds. Gewoon zittend voor je camera. Ik ga even kijken of ik hier iets aan kan doen. Ga je maar ja. gewoon door, hoor. Ja. Ondertussen, dames, gaan wij gewoon onze heupen losdraaien. Zit er iets met je wifi misschien, uh, uh, Miranda? Ik ben aan nou het kijken, of ik iets anders kan doen. Ik ga... Even kijken hoor. Kun je, mij... Kun je mij even op mute? Oh hier, ik kan mezelf op mute zetten. hierbij. Ja. Ik zet mezelf even op mute. Ik ga even kijken of er iemand is die me kan helpen. En dan gaan we even de andere kant op, dames. Grote cirkel. Maak hem echt zo groot mogelijk. maar mag echt overdreven. Dus dat je echt die banden voltrekken. Juist dat. Goed zo. <laughs> Juist Mariska. <laughs> Je hebt echt die banden voltrekken. voorkant achterkant, zijkant. Nou, misschien een beetje heen en weer. Je kan een beetje naar rechts en links duwen. Zonder cirkels. En ook hier weer zo ver mogelijk wegduwen. Dus voel maar even dat hij trekt. Super. En dan laten we even de armen los. Dan gaan we even de rechterarm. Um, uh, alsof je een grote pot roert draai je En die wordt steeds groter. Totdat hij hem over je hoofd komt. En dan gaat hij weer klein. Midden. En groot. Dus klein. Midden. En helemaal boven langs. 1. 2. En 3. En de laatste keer. 1. 2. En 3. Heel goed. Andere arm. Klein beginnen. Iets groter en heel groot, laag over de grond, schouderhoogte en boven het hoofd, laag over de grond, schouderhoogte, boven de grond, laatste keer, Eén, twee en drie. heel goed, dan gaan we even bidden, handen naast je, zijn dus benen zijn nog steeds, ik ga even een beetje schuin dan kun je het beter zien, dan gaan we omhoog met de arm zo ver mogelijk. Ik kan mijn arm op het moment niet goed strekken. Maar als jij dat kan, doe dat vooral. En breng ze ook achter je hoofd als dat kan. Je mag naar het plafond kijken. Dus maak maar even verlengen. Alsof je borstbeen naar het plafond duwt. En nou mag je even bewust zijn dat je beelspieren ontspant. Want vaak doe je dat om je onderrug te ontzien. Maar probeer eens even dat te ontspannen, die beelspieren. Dan kun je rustig aan je armen naast je lichaam. Je begint met je kin naar je borstbeen. En vanuit daar rollen we wervel voor wervel naar beneden. Voel maar even wat er gebeurt in je rug. Misschien voelt het oncomfortabel. Kijk maar hoe ver je kan. Als je de grond niet raakt, is dat helemaal niet erg. Hè? En je mag ook gerust een beetje je knieën buigen. Het hoeft niet gestrekt te zijn. Nergens voor nodig. We zijn nog pas net wakker. Maar je merkt wel als je je laat gaan. En misschien wil je daar je armen bewegen. Een beetje in weer. Dan kan je vaak toch een beetje verder komen. En vooral als je bewust bent dat je je rugspieren los moet laten. En je beelspieren. En je hoofd. En nu glijden we met de handen naar de knieën. En dan maak je een rechte rug. Je duwt je billen naar achter en je kruin naar voren. Je maakt lengte helemaal in het onderste gebied van je wervelkolom. En laat hem rustig weer naar beneden glijden. Adem maar uit. Los weer. Misschien kan je nu wel zelfs wat verder komen dan net. We ademen weer in. We komen weer op de helft. Rechte rug. Gooi je billen naar achter. Schouders naar achter. Maar je kruin naar voren. Drie. En vier. En ontspannen weer terug. Voor het voelt helemaal los. De laatste keer komt hij. Rechterrug, binnen naar achter, schouders naar achter, kruin naar voren. Drie en vier. Kom rustig aan terug. Helemaal los. En vanuit nu buigen we lekker de knieën flink door. En vanuit daar kom je met een bollenrug omhoog. Neem de tijd daarvoor. Bovenaan draaien we de schouders even door. Ah, het is gelukt Miranda. En we draaien even de andere kant. Grote cirkels ook weer jongens. Het gaat echt even als je lichaam opwarmt. Gaat het er echt op dat je, ja dan noemen ze de raise of motion. De bewegingsuitslag zo groot mogelijk maakt. Dus dan voel je echt. Voel ook even, misschien even de andere kant, op. voel even dat het vier richtingen zijn. Hè? Het is voor, het is omhoog, het is naar achter, het is omlaag. Dus pak echt die richtingen op. Super, heel goed. Nou, schud maar even alles los. Oké, okay, we gaan uh, beginnen even zonder elastiek, even om op te warmen. En dan gaan we de voeten gewoon schouderbreedte houden. En we beginnen gewoon met een normale kniebuiging. Dus ik ga weer even een beetje schuin staan. Dus kom naar achter duwen. rechterrug, rug, voor naar voor je evenwicht. En uitademen en je komt weer omhoog. Adem in naar beneden. Zorg dat je hier op de grond blijft. Als je merkt dat je op je tenen komt, dan gaat het wat fout En dan ben je knie een beetje aan het overbelasten. Dat is niet de bedoeling. Dus gooi je billen naar achter, alsof je op die stoel gaat zitten, inademen naar beneden. Uitadem omhoog. Nog vijf. En op. Nog maar vier. En op. Nog maar drie. En op. Adem in. Help me met je ademhalingen. Uitadem omhoog. Laatste twee. In. En uit. Laatste keer. In. En uit. Heel goed. We zetten de benen nu ietsje wijder uit elkaar. Ietsje, niet heel veel. Iets breder dan schouderbreedte. En nu gaan we uh, hetzelfde doen. Alleen als je omhoog komt, trek je één knie in de lucht. Dus je krijgt hem even voor. Je krijgt de kniebuiging, Tik hoog. En je zet hem neer. Wissel om van benen. Komt die, Buigen. Kom omhoog. Tik lift. En terug meteen naar de grond. Meteen door. Geen rust pakken. Op. Heel goed. Naar de grond. En op. Naar de grond. En op. Mooi dames. Inademen. En uitademen. Inademen. En uitademen. De knie gaat zijwaarts omhoog. Zijwaarts omhoog. Juist. Vijf. We zijn op de helft. Vier. Hoog. Drie. Hoog. Twee. Hoog. De laatste keer hoog. Heel goed. Misschien wil je het even losschudden. Echt al een beetje warm van hè. We doen hetzelfde. Maar nu gaan we niet de been omhoog gooien. Maar gaan we het been naar achter zwaaien. Als we terugkomen. Dus je krijgt een kniebuiging. En kick. Yes. Komt ie. Tien keer. Here we go. Kniebuiging. En kick. Naar achter. Kniebuiging. En kick. Kniebuiging. En naar achter. Kniebuiging. En naar achter. Buig. En naar achter. We zijn al op de helft. Uithouden naar achter. Nog maar vijf. En naar achter. Vier. En naar achter. Drie. Hou tempo erin namens. Kom op. Laatste twee. Weg ermee. En weg ermee. Heel goed. Schud even lekker los. Allemaal lekker warm. Ga ik vooruit. En dan mag je de elastiek erbij pakken. Misschien mag je het zo lekker We gaan even beginnen met beide voeten. Op de elastiek. En dan mag je ook de elastiek achter je schouder zetten. Ik doe dat niet, want ik ben gisteren geboosterd. Dus mijn armen doen een beetje een Maar je kan dus ja. beide armen, of, uh, om het wat zwaarder te maken voor jezelf. Hè? Want je begrijpt, dan is de elastiek uitgerekt en wordt het wat zwaarder voor jezelf. Hoeft niet, mag wel. Dus je kan hem dus beide armen op deze manier zetten hoeft niet over je schouders, maar gewoon op de achterkant van je bovenarmen rusten. <coughs> en dan gaat hij. Buigen en strek. Buigen en strek. Als je hem nou vasthoudt laag, zoals ik, buig dan je armen als je naar beneden gaat, anders wordt de elastiek te slap. Vijf, vier. Drie. Twee. Oké, okay, we blijven verlaagd, dames. En de mensen die de elastiek achter je pakken, pak hem even laag vast. Op deze manier. De benen blijven laag. En we maken een armko Komt-ie? Eén. Twee. Hou je rug recht binnen naar achter. Blijf in die squat. Kom op, een beetje lager. Kom op, dames. Beetje lager. Juist, ja, nou. Dank u. Kom op. Nog vijf. Nog vier. Nog drie, twee, en één. Super, ontspannen. Dus nu je even losgooien. En dan gaan we even de, alleen de rechtervoet op de elastiek zetten. En het linkerbeen gaat naar achter. Ook hier kan je weer je armen naast, je zetten. Kijk wat je zelf prettig vindt. Als je dat niet doet, dan buig je je armen een beetje. Als je naar beneden gaat, zet je, je voet in het midden. Sorry? Zit je voet in het midden op de elastiek? Ja, je voet zit gewoon op het midden op de elastiek. Die is plat op de grond, dus waar je voet, de elastiek onder zit, die is plat op de grond. En je achterbeen die staat op je tenen. Dus je achterste voet is op je tenen. Dus je kan hem echt lekker ver naar achter zetten. Je mag hem zo ver naar achter zetten dat je eigenlijk al voelt strekken op je heup voor. Misschien als je heel ledig bent, niet, maar veel mensen voelen dat al. En we gaan beide knieën buigen. Als je dus de armen laag houdt zoals ik, dan hou je arm een beetje gebogen, Dat er wel wat spanning blijft op de elastiek. Komt ie, beide benen buigen. En op. Beide benen buigen. En op. Vier. Vijf. Helemaal laag. Hè? Kijk eens even of je achterste knie bijna de grond kan raken. Hoeft niet per se, maar daag jezelf een beetje uit. Nog vier. En drie. En twee. Hou je rug recht, jongens. Laatste keer. En dit dit. We blijven laag. We gaan één arm strekken. En de elastiek komt voor je. Dus voor je schouder. Een beetje draaien. Dus de elastiek komt voor je schouder. Maakt niet uit welke arm je doet. Ah, doe maar je rechterarm als je rechtervoet opstaat. Dat is misschien iets makkelijker. Met je handbal naar voren. Die benen blijven nog steeds gebogen. En we strekken die arm nu omhoog. Eén. Op. Voorlangs. Twee. Als het te zwaar wordt, maak die elastiek dan iets langer. En dan ga je hem doorpakken. Vier. En die benen blijven laag. Kom op. Hou die benen gebogen. Nog maar vier. Hou vol. Drie. Twee. En is het. Heel goed. Ontspannen we willen niet dat je voor niks meedoet hè? andere voet op de elastiek andere been dus naar achter achterste been staat dus op Meteen, teen je houdt je armen licht gebogen of je armen dus achter je schouders of achter je bovenarmen moet ik eigenlijk zeggen en dan gaan we buig en strek buig en strek. En strek. Zorg ervoor dat je bovenlichaam mooi recht is. En kijk eens of die achterste knie bijna naar de grond kan komen. Laatste vier. En drie. En twee. En de laatste keer. Here we go. We blijven weer laag. Andere arm gaat nu naar voren. Linkerarm dus met elastiek dus voor je schouder, wijs naar voren <kijen> en dan gaat het nu maar op. Eén. Probeer maar uit te strekken hoor. Ik kan dat niet met deze arm, maar als het jou wel lukt, probeer hem maar gewoon lekker uit te strekken. En beide knieën, ook je achterste knie oh. blijft gebogen. Kom op. Oh. Ook de achterste knie die blijft gebogen. Laatste vijf en vier en drie. En twee. En de laatste keer. Super, dames. En gooi hem even los. Goed gedaan. Misschien weer even een sokje drinken. Super. We houden de elastiek nu alleen vast in de rechterarm. Een stukje kantelen. Dat is een beetje te ver. In de rechterarm. En nou. Zet je rechtervoet. Op de elastiek. En die elastiek komt aan de buitenkant van je voet uit. Dan sta je goed. Dus de elastiek komt aan de buitenkant van je voet uit. Dan zetten we het linkerbeen, dan zetten we het linkerbeen voor de rechtervoet. En nu let op, is een beetje soms ingewikkeld. Je hebt de elastiek met handvat in je handpal. Dus de elastiek komt aan de buitenkant van de voet uit. En jongens, iedereen heeft dat, hè? Elastiek ligt op je handpal en dan draai je hem een slag, zodat je elleboog Naast je oor uitkomt. Oh. Als ik te is, ik het te strak ik dacht geboosterd in de... deze arm, dus dat lukt niet. Maak de elastiek wat langer als het te strak is. Als je helemaal... kan je helemaal niet omhoog komen Sylvia? nou ja, jawel, wel Langer lukt wel. Ja, natuurlijk. Ja. Maak hem gewoon langer, hè, jongens. Als het niet lukt. Dus die... belangrijk is nu dat die bovenarm, die elleboog naast je oor blijft. Dus belangrijk. Anders doe je je schouders. Hebben we net al gedaan. Zie je wel? En we gaan nu naar die achterkant van die bovenarm. Strek hem maar uit. Eén. Zakken. En twee. Drie. Adem maar uit als je hem strekt. En ook hier weer mag je proberen de raise of most bewegingsuitslag zo groot mogelijk te maken. In dit geval betekent dat dat je arm helemaal uitstrekt. Zo ver als dat gaat natuurlijk. We zijn op de helft. Vier. Drie. Twee. En de laatste keer. En dat is één. Super. Breng hem weer terug. We houden hem daar. Misschien weer je hem ietsje korter maken. We gaan nu vanuit de heup... Oh, sorry. Vanuit de heup brengen we de arm omhoog. Zijwaarts. Iets hoger dan 90 graden. Zijwaarts. Dus niet naar voren, maar zijwaarts. En we houden een kleine beweging. Dus je hoeft niet helemaal te laten zakken. We blijven daar zakken tot waar de spanning is. Meestal is dus het zo'n 10 centimeter boven de schouder. Komt ie. Op. En rustig terug. Op. En rustig terug. Neem de tijd om terug te komen. Hou het gewicht tegen. En omhoog. En rustig terug. En omhoog. Rustig gaan terug. En zes. Zeven. We zijn al bij de acht. Laatste twee. Eén handpalm is naar beneden, jongens. Ik weet niet of iedereen dat heeft, maar handpalm is naar beneden. Dat is de bedoeling. Heel goed. Keurig. We gaan naar de andere kant. Linkervoet erop. Rechtervoet naar voren stappen. Elastiek ligt op je handpalm. En vandaar brengen we hem achter je hoofd. Ik hoop dat dit lukt voor mijn schouder. Kijk of het gaat en we strekken hem uit. Één. Normaal, De bedoeling is dat je elleboog naast je oor blijft, in mijn geval gaat het niet, want mijn schouder is een beetje verrot maar de bedoeling is, probeer hem dus echt in ieder geval niet hier te, te zetten aan. probeer in ieder geval je elleboog naar voren te laten wijzen als je hem niet naast je oor krijgt, ja is daar niks aan te doen maar probeer wel die elleboog naar voren te laten wijzen nog maar vier, dames. Heel goed. En als je niks voelt, maak die elastiek korter. Hè? Als je denkt, het is makkelijk voor me, maak die elastiek dan gewoon wat korter. De laatste keer. Super. Dat is het. Heel goed. We brengen hem weer terug. En we gaan weer naar die schrijwaardse schouder. Dus daag jezelf een beetje uit, dames. Als je denkt, van, nou, ik voel niks hier. Pak die elastiek gewoon ietsje korter. Here we go. Eén. Langzaam terug. Hoog. Langzaam terug. Op. Langzaam terug. Op. Langzaam terug. Zes. En rustig aan terug. Zeven. Acht. We zijn, de, uh, we zijn al bij het einde. Laatste. Ja hoor. Dat is alles super gedaan. Goed gedaan. Leg de elastiek heel even neer. En geef jezelf even een knuffel door zo ver mogelijk naar je schouderblad te pakken. Dus beide handen gaan zo ver mogelijk naar je schouderblad. Even grote rugsprekstrek. Even lekker doorademen. En dan mag je je handen achter je rug vastpakken. En je schouders naar beneden duwen. En je borst naar voren. Je schouders naar beneden. En ontspannen. Super! Je mag je matje pakken en dan gaan we op de grond verder. Even kijken hoe dat gaat met mijn top. Ja. Oké, okay. uh, kom lekker zitten en dan mag je de handvatten van de elastiek om je voeten doen en zorg er daarbij dat dat goed ver naar achter uh, zit dat is belangrijk anders schiet hij misschien naar voren los dus breng hem zo ver mogelijk over je vreef naar achteren en dan mag je op je rug komen en dan brengen we de voeten in de lucht en we pakken de elastiek op de hoogte van de knieën vast en die breng je je handen naast je schouders en vanuit daar brengen we de benen zo oh sorry je mag sorry ik maak een fout je mag de handen kruisen dus de handen kruisen ik bedoel de elastiek kruisen dus de elastiek voor je even in een kruis zetten zodat hij wat strakker komt kijk even dames dus je hebt hem nu eens hier recht en we kruisen hem even dat er een kruis voorkomt deze manier en dan leg je je ellebogen op de grond. <coughs> Komt hij zo wijd mogelijk die benen. Helemaal zo wijd mogelijk en sluit. Maak die beweging ook hier weer. super hem op. Pak hem groot. En sluiten. En sluiten. Vijf. Doe er nog vijf bij. Nog vijf. Vier. Drie. Twee. En de laatste keer. En dat is één. Heel goed. Nu zet de voet op de grond. En we zetten de elastiek op de heupen. benen zijn gebogen. Elastiek op de heupen. En die hou je ook weer laag. Dus probeer je handen met je... Hè? Je hebt de elastiek natuurlijk vast met je handen. En probeer die handen bij de grond te houden. We gaan naar de brug. Dat betekent dat je je billen aanspant. Komt van de grond af. Maar druk die elastiek naar beneden. Hè? Zorg dat die elastiek heeft die, heeft die weerstand. Helemaal goed. En terug laten vallen. Net niet op de grond eindigen. Uitadem omhoog, duw op, op, op, op, op, op, en rustig terug, en duw op, en Mag Mira, ja? waar moet ik dat voelen, want mijn elastiek is te lang? Dan dan moet je, het, dan, moet als het te lang is, dan pak je hem bij je handen en dan maak je hem strekken, ja? dus dan is hij zwaarder. Dit stukje ja precies, dus bij je buik is hij gestrekt? Ja, bij je buik moet je die weerstand voelen ja, okay. en je moet hem voelen in je billen en je rug. De oefening is voor ja, okay. billen in je rug. Ja. Yes? Oké, okay, dank je. Kom op, dames. Oh, nogmaals, hè? Dat, is, dat gaat voor iedereen. Hè? Als je denkt van, soms voel je, tenminste, je kan hem ook al voelen zonder dat je de elastiek gebruikt. Hoor. Als je je billen gewoon goed aanspant als je omhoog komt en je knieën blijven in één lijn, die gaan niet naar buiten of naar binnen vallen, hè? die blijven in één lijn, in lijn met je voeten, dan moet je hem ook eigenlijk afvoelen. Maar het kan zijn dat je wijn voelt. Dan maak je dus die elastiek op je buik. Hou je hem korter. Nog vijf. En Miranda, je mag hem ietsje langer bovenaan vasthouden. Even wat aanspannen. Dus als je hier bent, span je je billen aan. Dubbeltje ertussen en dan rustig terug. Dubbeltje ertussen. En dan rustig terug. Juist. Voel je het verschil? Het geluid weer uit misschien. Dus probeer bovenaan jongens extra die spanning op te zoeken. Laatste keer. En ontspan. Pak even de knieën vast om je onderrug te ontspannen. Die hebben we nu best wel wat gedaan. En dan brengen we weer de benen in de lucht. We kruisen weer in de elastiek voor. Armen gaan weer op de grond. Elbogen gaan weer op de grond. En nu, dames, gaan we de benen een klein stukje laten zakken. Voel hem maar totdat je nu je buikspieren voelt. Dus dit is 90 graden. En we brengen nu de benen naar 45 graden. Kom maar, daag jezelf uit. En vanuit daar, vanaf die 45 graden lijn, gaan we bij de benen en terug. Dus die blijft op 45 graden, benen open en sluit. En ook weer zo ver mogelijk open en sluit, zo ver mogelijk open en sluit. En neem ook weer de tijd, ga niet met snelheid werken, hè? want juist vanuit de snelheid werken, ja dan werk je vanuit snelheid, <laughs> maar dat betekent dat je onvoldoende contractie maakt met je spieren. Dus wanneer je traint met je hoofd erbij, is de effectiviteit van spiertraining gewoon groter. Wanneer je het vanuit snelheid haalt, verlies je de contractie in de spieren. Tenminste, wat meer verlies. Hou je benen op 45 graden. Kom op, Als je het in je onderrug voelt, lift dan even je hoofd omhoog. Zodat je wat meer steun voelt in je onderrug. Behoud er maar zakken, jongens. Kom op. Kijk of dat lukt. Nog drie. Twee. En de laatste keer. En dat is genoeg. Helemaal terug weer naar de rug. Voeten, schouderbreedte. Knieën in lijn met je voeten. Handen uh, elastiek op je heupen. En handen laag. Here we go. Op. En terug. En op. Drie. <coughs> Uitadem omhoog, even vasthouden en dan langzaam terug. Uitadem omhoog, even aanspannen en dan langzaam terug. En zorg ervoor dat je knieën niet naar buiten of naar binnen vallen. Houden in één lijn met je voeten. Mooier dames, we zijn al bij de tien, nog maar vijf. Adem uit, vijf. En terug. Vier. En terug. Drie. En twee. En de laatste keer en dat is één. Ja, goed zo. Trek de knieën weer even naar je toe. Onder ontspannen. Misschien heb je de behoefte om misschien een beetje te bewegen met je knieën. Doe gewoon wat je prettig voelt nu. Even om die onderrug een beetje misschien los te masseren af de grond en dan gaan we weer terug naar boven om uh, uh, gekruist weer sorry en we gaan nu dames een combinatie maken want we gaan richting de buikspieren dus wat je gaat doen je mag ook je hoofd liften doe dat maar misschien is dat veiliger voor iedereen dus je hoofd en als het kan ook je schouders als je dat lastig vindt hou je de schouders op de grond Lift je alleen je hoofd. Kijk wat lukt. We gaan, uh, we gaan uh, vanuit verticale positie, 90 graden, gaan we naar de horizontale positie. Daar gaan we spreiden. Je komt terug gesloten je komt weer terug omhoog. Komt-ie. Zakken, spreiden, sluiten en terug weer naar 90 graden. Zakken, spreiden, sluiten en terug naar 90 graden en zakken en spreid en lucht en hoog als je last krijgt van je nek dan leg je hoofd neer moet je wel opletten dat je geen last krijgt van je onderrug natuurlijk dus misschien je het een beetje afwisselen Ik doe wat prettig voelt voor, voor je het is lastig om uh, misschien te voelen waarvoor die is nou ja misschien is die lastig uh, als je het goed doet voel je heel goed waarvoor die is uh, maar je kan soms een beetje te veel gefocust zijn op je nek. Ja, als dat het geval is, dan zou ik gewoon echt je hoofd neerleggen. En dan misschien de benen iets minder laag brengen als je last hebt van je onderrug. We zijn bij tien. Nog maar vijf. Kom op. Vijf. Spreid. Sluit. Hoog. laat die buik maar een beetje branden. Dat is helemaal niet erg. Buikspieren. Hebben we ook. En denk aan nog steeds, jongens, die beweging maken zo groot mogelijk. Dus als de benen naar buiten gaan, gaat het zo wijk mogelijk. En we gaan naar de laatste keer. Zakken. Spreiden. Sluiten. En omhoog. Heel goed. Maak je dan maar los. En dan gaan we <coughs> beginnen met de rechterenkel op de linkerknie. En je rechterknie mag gewoon naar buiten vallen. En we zetten de armen gekruist voor je op je schouders. We gaan dus niet naar die rechterknie toe. We gaan gewoon recht omhoog met de schouders en je hoofd. Maar laat die recht niet wel lekker naar buiten vallen. Door die andere hoek pak je automatisch iets meer opnieuw. Schuim-buikspieren. komt die, Lift. Terug. Ook hier weer, als je bovenaan bent, duw dan even die navel naar beneden. Dus geef extra contractie, extra crunch. En terug. Adem uit, crunch. Navel in, ontspan. Navel omhoog. En crunch. Adem uit, navel in. En ontspan. En crush. Duw die rug in de mat. Kom op. En terug. Duw de rug in de mat. En terug. Als je last hebt van je nek, kan je natuurlijk ook gewoon je vingers achter je schedel leggen. Belangrijk is gewoon alleen maar dat je niet aan je nek trekt. Dat is belangrijk. Dus dat die nekwervels in lengte blijven in plaats van dat die kin naar je borst mee gaat. Voel wat prettig voor je is. Met hoofdvernaam. crunch, En terug. Even vast. Even vast. Kom op. Hou vast. En terug. Dat is hem. Juist. Nog maar vijf. Crunch. Houd vast. duw jezelf omhoog. Als je cruncht en je bent op klop, duw jezelf nog een stukje verder omhoog. Juist. Dat Miranda. Goed zo. Crunch. En lift. Nog een klein stukje meer. En ontspan. Crunch. En lift. Nog een klein stukje meer. En ontspan. Nog maar drie. Crunch. En deal. En terug naar beneden. En crunch. En nog weer omhoog. En terug naar beneden. En de laatste keer, crunch. En nog weer omhoog en terug naar beneden. Heel goed, ontspannen. Ontspannen. Rechterbeen gaat in de lucht. Hoofd is uh, op de grond, armen zijn op de grond. En we gaan het rechterbeen uh, naar de grond. Uh, je mag de linkerbeen ook uh, strekken, maar misschien is dat uh, nog een beetje te heftig. Dus kijk gewoon wat jezelf wat prettig wat voelt. Dus je kan je been gewoon gebogen houden. Als je iets meer wilt, effect wilt hebben, dan hou je linkerbeen gestrekt. Dan wordt de oefening ietsje zwaarder. We gaan het uh, uh, rechterbeen gaan naar de grond. En vanuit daar gaan we zijwaarts, zo ver mogelijk zijwaarts, over de grond. En je komt boven weer aan. Nee, ik dus, naar de grond. Zijwaarts zo wijd mogelijk. En kom komt boven weer aan. Naar de grond zijwaarts, zo mogen. benen. Zelfde voet wat net op die knie had gelegen, vier. En dat is vijf. We gaan door nu, maar nu liften de schouders en het hoofd van de grond. Lift maar de schouders en het hoofd van de grond. Ga door met de oefening. Vijf, zes, sorry. zeven. Ook hier weer. Als je last hebt van je nek, kan je, je vingers achter je schedel leggen. Schouders en hoofd in van de grond. Acht. Wil je tegelijkertijd ook een beetje beencontractie maken, dan flex je je voet. Oftewel, dan trek je je tenen naar je schenen als je beweging maakt. Hoeft niet, mag wel. Kijk wat je zelf kan, wat je zelf aan kan. Laatste twee. Schouders en hoofd blijven van de grond. Als dat lukt, kom op. Vier. Uh, oh nee, twee. Laatste keer. En dat is één. En ontspannen. Misschien even uitrekken. Strek je benen even uit. Armen naar achteren. Ook hier weer zo ver mogelijk naar achteren. Misschien wil je, je heup een beetje ombeurten naar beneden die echt die banden ook even strekt. En dan gaan we het rechterbeen buigen. De linkerenkel op de rechterknie zetten. De linkerknie valt nu naar buiten. Zetten weer de handen. Achter je hoofd of gekruist voor je schouders. Dat je zelf prettig vindt. En denk eraan, als we crunch je bovenaan, geef nog even dat stukje extra. En terug. Adem uit en geef even dat stukje extra. En terug. Juist één seconde extra langer vasthouden. En extra meer aanspannen. Door je rug in de mat te duwen. En je buikspieren natuurlijk aan te spannen. Vijf, kom op. En op. Adem uit. Help me mee met je ademhaling. En acht. Extra crunch. Extra crunch. Nummer vijf. Maak hem af, dames. Je doet het voor jezelf. Kom op. Je bent er nu toch. Haal alles uit die tijd wat er nu in zit. Laatste drie. En op. En terug. Laatste twee. En extra. En terug. Laatste keer. En extra. En terug. En ontspannen. Linkerbeen nu in de lucht. Rechterbeen plat op de grond. Als dat lukt. Voel zelf wat lukt. Soms lukt het wel qua spieren. Maar lukt het niet zo goed qua banden. Dus ook dat moet je zelf even voelen. En dan gaan we de eerste vijf. Even mijn elastiekje losmaken. De eerste vijf houden we het hoofd gewoon op de grond. Komt-ie. Naar de grond. Naar buiten. Zo wijd mogelijk. En sluit weer omhoog in de verticale lijn. Naar de grond. Zo wijd mogelijk naar buiten. En sluit. Omhoog. En dan gaan we. Hoofd en schouders in de lucht. En we gaan door. Grond, overlaag, hoog 90 graden. Schouders en hoofd van de grond. Hoog, zijwaarts en 90 graden terug. Zakken, zijwaarts en 90 graden terug. Kom op, dames, nummer 5. Nummer vier. Drie. Drie. En we gaan naar de laatste keer. En dit. En leg maar neer. Armen gaan weer even naar achter. Strek jezelf uit. Duw je heupen heen en weer. Rustig de armen weer terug teruglaag. En nu gaan we de handpalmen naar het plafond laten reizen. Dus armen naast je, armen zijn lager dan de schouders. Nu zetten we de voeten tegen elkaar aan. Vlinderpositie. Knieën vallen naar buiten. Hoeft niet heel hoog met je hielen richting je kraag, maar gewoon lekker ontspannen. En we bewegen gewoon even rustig een beetje die knieën. Rechts links, een beetje heen en weer. Toen we een beetje grindelen. Doe maar even die banden in die liezen. Nu mag je bewust even je billen optillen. En voelen dat je billen ontspannen zijn. Of nu ontspannen laten zijn. Misschien hou je ze nog wel aangespannen. Om te ondersteunen. Maar laat die beelspieren eens los. En voel eens even wat er dan gebeurt met die banden. Dan kunnen die banden vaak op meer op komen. En nu mag je je vingers even in elkaar steken. En je hand palmen richting het plafond duwen. Dus je draait even je handen omhoog. En nou duw je je handen zo ver omhoog dat je schouderbladen helemaal van de grond afkomen. En als je daar bent. Dan kantel je bekken, dat je rug contact maakt met, je, met de mat. Dus eigenlijk wat je probeert te doen, is alleen maar je wervelkolom. Kan natuurlijk niet helemaal. Maar je wervelkolom, die voelt de mat. Hou hem vast. Dan moet je dus ook je buikspieren aanspannen. En laat hem los. Armen gaan laag. Benen gaan weer uh, naar voren. Duw jezelf even in lengte. Even rustig ontspannen. En dan mag je je knieën buigen, voeten op de mat zetten. Handpalmen zijn weer naar, de zij, uh, naar het plafond. En lager dan de schouders. Ze zijn ontspannen. En we gaan heel rustig gewoon die knieën van rechts naar links laten vallen. Schouders blijven op de grond. En de andere kant op. Houd die knieën gesloten. En de voeten tegen elkaar aan. Rustig heen en weer bewegen. Laatste twee. Super. Heel goed. Dan zetten we weer even de rechterenkel op de linkerknie. En dan pakken we door de knieën even de achterkant van je linkerbeen. En trekken maar naar je toe. Hoofd op de grond. Ook hier, als je nu een beetje naar links zwaait, dan voel je dat die beelspieren nog wat meer kan opgerekt worden. Maar kijk gewoon wat je zelf kan, waar je behoefte aan hebt. Als je maar die beelstrek voelt. En als je behoefte hebt om het wat groter te voelen, of wat meer wilt strekken. Dan laat je je been gewoon een beetje meer naar links vallen. Of niet, mag wel. Belangrijk hierbij is niet per se hoeveel je kan strekken, maar veel meer kan je de rest van je spieren loslaten door je goede ademhaling. Dus als je merkt, oké, okay, ik kan wel meer strekken, maar daardoor gaan mijn schouders aanspannen, dan is dat niet echt een handig iets. Dan ga ik nog wat minder strekken. Als dus maar je ademhaling. Rustig blijft. En dan mag je je linkervoet op de grond zetten. En dan mag je je rechterbeen bij de onderkant van je been pakken. En die trek je naar je borst. En als het lukt mag je je linkerbeen strekken. Op hier weer, kijk wat zelf lukt. Pak hem wel aan de onderkant van je been vast. jongens, als je niet heel bij je kan prima, maar pak hem wel onder je knie vast in ieder geval. vier en ook hier weer voel eens even is de rest ontspannen. zijn mijn billen ontspannen, zijn mijn schouders ontspannen. en dan gaan we die op de grond zetten en dan zetten we de rechter enkel op de linkerknie. Laat hem naar buiten vallen. We pakken door de benen. De achterkant van je rechterbeen. En ook hier weer. Vol bewust dat de rest van de spieren ontspannen zijn. En los zijn. Misschien dat je een beetje heen en weer beweegt. Dat mag. Bewust zijn dat je schouders ontspannen zijn. Zelfs je billen ontspannen zijn, ook al voel je die strek. Ontspanning is uiteindelijk, als we het op spieren bekijken, niks anders dan op een rek brengen. Want een verkorte spier is spanning en een verlengde spier is ontspanning. En dan mag je die rechtervoet weer op de grond zetten. Pak aan de onderkant, achterkant van je onderbeen, links. Trek hem naar je borst en als je kan mag je ook weer je rechterbeen naar de grond brengen. Zorg dat je hem lager pakt dan je knie, dus richting je enkel. Lager dan je knie, in de geval. dat je echt je hamstring achterkant en die onderhoek mee meepakt. En zet hem rustig op de grond. Beide knieën buigen, vier de zijden, kom je op je rug. Uh, sorry, op je buik. Zet je handen onder je schouders. Je voeten zijn plat op de grond. Dus niet op je tenen. Plat op de grond. En vanuit daar kom je rustig in de kalpel. En kijk gewoon hoe ver je kan komen. Hè. Het is helemaal niet nodig dat je armen helemaal strekt. Belangrijker is dat je nu je schouders naar beneden drukt. Schouders naar beneden drukt. Blijf naar voren kijken. Even vasthouden. Voel maar die buikspieren opstrekken. Schouders naar beneden houden. Pillen ontspannen, dames. Dat is lastig, hè? Ja. En rustig terug. Nu, kom even op je knieën en je handen. En ga daar, bring je je billen naar je hielen. En kom je in Charles -Bros. En Je mag ook je armen strekken, ik kan dat niet. Kijk of dat lukt. Maar je hoofd gaat richting de grond. Sommige mensen vinden het prettig om het op deze manier te doen. En op de, hoofd de steun. Kijk gewoon wat je zelf prettig vindt. Maar ook hier weer is het belangrijk dat je alles loslaat en zwaar laat. En de zwaartekracht het werk laat doen. En jij alleen maar focust op je aanhang. En je zet rustig je handen weer naar je knieën. En rustig je, rust je bovenlije weer omhoog. Bovenaan. Dan nou, hebben even de schouders heen weer. Misschien wil je je hoofd even een beetje weer bewegen. En dan hebben we het geflikt, dames. Nou, hoe ging dat? Soms prima. pittig, soms, soms prima. Soms pittig, soms prima. Dat is het helemaal de bedoeling. Dag, zie je mijn hoofd? Ja, ik zie je hoofd. Dat Lekker klopt, je hoofd, weet ja. ja. ging goed, hoor. Ja, ging goed, hè? Was ja. goed te zien, was goed te horen voor iedereen. Ja. Goed, ja. ja. Dus technisch is het allemaal goed te doen, hè? Uh, je ja. ziet gewoon, ook al doe je andere sporten natuurlijk, is dit gewoon fijn, omdat je, ja, uh, beweging je gaat ook vooral om variatie. Dus die spieren moeten steeds, hè, spieren raken gewend als je altijd hetzelfde doet. Dus dan wordt het eigenlijk steeds makkelijker. Dus wanneer je dan wat variatie in het programma brengt, dat helpt altijd om weer even een beetje alles los te schudden. Nou, dat zullen jullie wellicht morgen merken. Dank voor jullie deelname, dames. Ik zou zeggen, Ik veel bedankt. water drinken yes. vandaag. Dankjewel. Okay, well, en uh, Dank tot de volgende wel. week in de commitment meeting. Hè? Ja. Goed weekend allemaal. Doi, doi. Doei doei. doei. doei.